met de ING en die vertelde mij over een project waar ze mee bezig zijn. Die van de uh, eerst wilden we daar ook een kennissessie van maken, maar het is inhoudelijk zo interessant, denken we, uh, dat we uh, samen hebben besloten om daar een uh, lezing van te maken. Nou, Roet dat is een uh, architect bij ING, die gaat dat voor zijn rekening nemen. Um, het is een heel interessant project, want het is een heel nieuwbouwproject. Nou, hebben jullie daar waarschijnlijk nog iets over kunnen lezen van 20 miljoen gebruikers straks uh, gebruik van maken voor hun uh, mobile en webbetaling? Uh, ja, wat uh, net al zei, we zijn nog uh, in de bouwfase en er zijn nog onderdelen niet totaal uitgedesigned en, en, en gebouwd. Dus uh, feedback uh, is helemaal uh, wel dus We hebben iets van 4,5 miljoen klanten die dan uh, echt internetbankieren of mobiel bankieren gebruiken binnen Nederland. En uh, we willen het customer-friendly maken om die channel. Uh, dat dus, uh, maakt eigenlijk niet uit meer welk kanaal je gebruikt als klant. Maar we moeten je kunnen authenticeren in de platform. Een klant die gaat zich authenticeren. Als de authenticatie gelukt is, dan zegt hij tegen het authenticatieplatform. En dat middel zegt dan: van, Ik heb deze, uh, deze klant. Uh, hij weet nog niet precies wie de klant is, maar hij zegt, Ik heb deze authenticatie succesvol uitgevoerd. En het authenticatieplatform kan vervolgens naar onze centrale customer en IP data. Uh, om de klantidentiteit op te halen nou, Het platform weet daaraan dus wie de klant is. En dan maakt hij daar eigenlijk een, een, een, een access token van. En dat access token propageert dan weer terug naar de authenticatiemiddelen en weer terug naar onze front. Dus daar is dan eigenlijk een bewijs afgeleverd dat de klant. Succesvol is ingelogd. Er uh, staat bijvoorbeeld ook in hoe sterk de login is geweest, waar de middelen gebruikt zijn en uh, dat kunnen meer dan meer middelen zijn. Want dat bepaalt de kaasplatform hoe vaker dit toch uitgevoerd moet worden. Uh, en als de klant dan eenmaal is ingelogd, dan kan hij gewoon de businessfunctionaliteit op basis van het access token gebruiken de business-functionaliteit van <coughs> het rex valideren, ophalen bij de customer MP data wat de klant dan binnen de functionaliteit mag doen en of je permissies heeft om bijvoorbeeld balans op te vragen. Wat uh, betekent dat dan gelijk? puur praktisch, dat ik als burger van ABN-klant dan inloggen ook in mijn IG-account? Nee, dat je dus, stel je bent ABN-klant, dat jij bijvoorbeeld de Google Money App installeert en Google Money App zegt van, oh, ik wil graag jouw ja, transacties uit ABN halen. Eigenlijk okay. jouw ja, transacties kun je ook in de Money App, -app, -app, -app. En Dan kun je zeggen, kies oh, je bank, en dan ben je dat voor benieuwd, gebruik ABM. ABN. En vervolgens gaat de Money App van Google dan aan uh, een ABN-vraag van uh, ik wil graag toegang tot de transactiedata van de persoon die straks gaat inloggen. Dus als IEG dat wil, dan kan die best zeggen: van je kunt nu ook je ABN-rekening uh, zichtbaar krijgen binnen mijn IEG. Ga je de vraag, waarom ja. zou je als zo eindgebruiker willen? Uh, mm -hmm. Omdat een bank bijvoorbeeld het huishoudboekje niet ziet en je dat wel wil. Uh, en een bank uh, biedt niet het overzicht over zoals je je al als je hier geen rekening hebt. Het wel, als je wel, maar als die, die toestemming heeft gekregen. Uh, dus dat soort dingen kunnen. Het accessogen is wel degelijk gescoopt. En het accessogen heeft ook nog eens de Client ID erin zitten. Dus het Client ID wordt altijd meegedragen met de hele flow. Dus je weet ook altijd dus ook de, de permissies, zeg maar, die hier opgeslagen staan, uh, centraal. Die weten ook wel van eh, de permissie tussen eh, wat de klant mag en wat, wat deze client-applicatie dan voor de eh, klant aan het doen is. Dus maar als iets high critical zou moeten doen voor de klant, dan eh, zou met dit platform zou kunnen dat de klant een pushbericht op zijn mobiele app krijgt. Met het bericht van: Ja, een, een callcenter medewerker wil graag een NAW gegevenswijze of zo in, in deze waarde komt ik een nou, pinkoude erop -en, en, en het is gebeurd. Als jullie uh, een beetje willen helpen met de stoeltjes aan de kant, dan gaan we nu lekker uh, aan de slag. Dank u wel. Ik hoop dat iedereen uh, zowel uh, waardevol als uh, interessant is. Uh,